Ik wil het graag hebben over het nut van uh, het vasthouden van baby's. En hoe dat een beetje in het slop is geraakt in de westerse samenleving, om het zo maar te noemen. Uh, we hebben duizenden jaren hebben we, uh, baby's altijd bij ons gedragen in doeken. In veel werelddelen gebeurt dat nog eigenlijk continu. In Afrika en Azië zie je het nog ontzettend veel. Maar naarmate de rijkdom is toegenomen. Um, kwam er meer ruimte beschikbaar? Um, meer middelen beschikbaar. En um, ja, toen kwamen er dus meer kamers en sliepen mensen niet meer met elkaar in één kamer. En um, ja, daardoor kreeg baby zijn eigen kamer. Dat was een teken van luxe van welvaart. En zo verdween eigenlijk de baby uit de slaapkamer. Of dat je met een heel gezin in één kamer sliep, um, kreeg iedereen zijn eigen kamer. En was dat ook een teken van vooruitgang en, en luxe en welvaart. En ja, je wilde het beste voor je kind. Dus um, als je het kon veroorloven, dan gaf je je kind een eigen kamer. Um, eigenlijk heel jammer. Want uh, nou, zoals je bijvoorbeeld in het boek van Jean Lidlof kunt lezen. Zij heeft twee jaar bij een, een stam in de Braziliaanse jungle gewoond. En zij merkte... Hoe kan het eigenlijk dat daar eigenlijk geen um, huilbaby's zijn, dat baby's meer ontspannen zijn, um, ze gaan gemoedelijker met elkaar om. Er uh, was een groot verschil te zien. En toen, zij was daar eigenlijk niet eens om te observeren of voor een wetenschappelijk onderzoek, maar het viel haar ontzettend op. Dat die baby's daar veel makkelijker zijn dan in het westen. En um, ja, zij heeft daar later een boek over geschreven en haar... Uh, ...bevindingen opgeschreven. En die zijn echt geweldig. Je moet lezen. En nou ja, daar, daar kwam, dus achter dat, kwam ze erachter dat uh, de gewoontes die ze daar hebben... ...is altijd samen slapen met elkaar in dezelfde ruimte. En het kind altijd bij je dragen, altijd op je dragen. Ik heb het ook gedaan met mijn dochtertje. En zij is nu 14 maanden. En ik heb haar... Zolang zij wilde en behoefte eraan had, heb ik haar zoveel mogelijk gedragen. En ook hebben we samen in één bed geslapen. Uh, ik ben niet zo'n goede slaper. Uh, ik slaap niet zo makkelijk, ik slaap uh, moeilijk in. Dus wij hebben gewoon ons tweepersoonsbed en daar een éénpersoonsbed uh, naast gezet. Dus een mega, mega breed bed hebben we gemaakt. Daar kunnen we alle drie comfortabel op liggen. Um, en ik heb haar dus voornamelijk op mij gedragen in draagzakken. En ik heb nooit een kinderwagen uh, gebruikt. Um, wat, ik, ja, wat ik eigenlijk heel belangrijk vind om te bespreken is dat ik merk dat er veel moeders zijn die willen gewoon het beste voor een kind zoals elke moeder en die twijfelen heel erg van mijn kind huilt, ik wil er eigenlijk naartoe, maar verwen ik het dan niet? En uh, ja, die zijn bang dat ze afhankelijke kinderen krijgen die verwend zijn en dat dat een patroon wordt wat het hele leven zich voortzet en dat ze dus heel behoeftig worden en zeurderig. En dat is zo ontzettend jammer. Want nou, ik heb het experiment dus met mijn dochtertje gedaan. Of experiment. Voor mij was het geen experiment. Want het voelde voor mij zo vanzelfsprekend en natuurlijk dat, um, om um, uh, haar te dragen. dat Het is zo fijn als je wel naar je uh, intuïtie mag luisteren als moeder. En... Het huiltje van een baby is niet voor niets zo penetrant en klinkt nou, eigenlijk nog, um, maakt meer indruk dan een telefoon die overgaat of wat dan ook. Dat is niet voor niks. Het vraagt je aandacht. En um, ja, om daar gehoor aan te geven is eigenlijk het beste wat je kunt doen. Um, een baby wordt daar niet verwend van. Een baby um, kijkt eigenlijk continu naar jou van uh, hoe gaat het hier in het leven. Het stemt zich op jou af. En jij bent het grote voorbeeld. Dus als jij euh, het kind laat huilen, omdat jou bijvoorbeeld dat op het consultatiebureau is verteld, nou laat maar gewoon huilen en op den duur stopt dat wel, dan leren ze zichzelf te troosten. Nou, daar word ik echt kwaad van, want euh, het is eigenlijk een hele niet meelevende oplossing. Ten eerste, als iemand dat bij jou doet, jij hebt hulp nodig, je voelt je ongemakkelijk, je huilt, je bent van streek... En je partner zegt bijvoorbeeld van, uh, ik laat jou, en uh, het gaat vanzelf wel over, dan word je hartstikke kwaad. Dus dat gebeurt bij een baby ook. En um, ja, het is gewoon niet meelevend. En ik geloof gewoon, als je een kind iets wil leer, leren, dan moet je het voordoen. Dus als jij je kind empathie wil leren, moet je zelf empathisch naar het kind zijn. En um, ja, dus als een kind huilt, be, um, en... Je laat het huilen, wat trouwens denk ik niet veel mensen doen, maar het wordt wel zo als tip gegeven van laat me huilen, op den duur stopt het wel. En er zijn dus mensen die je kind zo een minuut of tien laten huilen en natuurlijk gaan ze er dan wel naartoe. Alleen die minuut of tien, dat vind ik al best wel lang. Um, het kind heeft jou namelijk nodig. En omdat het zo zich afstemt, evolutionair heeft het... Gewoon, maakt het maakt ook heel veel zin dat het kind zich afstemt op de ouder. Het wil zo snel mogelijk gewoon een uh, onderdeel van de uh, community worden waar het in geboren is. Dus het stemt zich af op zijn omgeving. Hoe gaat het hier? En als jij continu uh, aan je kind het boodschap afgeeft van... Uh, als jij huilt, kom ik niet. Dan op den duur stopt dat kind. Want het gaat ervan uit dat jij weet wat goed is. Mm, dus het kind zal niet bewust bij zichzelf denken van, ik zit fout, maar dat is de boodschap die het meekrijgt. Ik zit fout. Ik huil, maar er wordt geen gehoor aangegeven. Dus dit is, uh, ja, dan stopt dat gedrag inderdaad. Maar ja, ik vind dat om een hele kwalijke reden. En als je je kind wel, um, ja, als je erop afkomt als het huilt, dan laat je gewoon zien van, oké, okay, je bent heel klein, je kan bijna nog niks behalve verbaal uh, signalen afgeven, huilen. Uh, en ik kom, dan, dan leert je kind van oké, okay, ik ben belangrijk en uh, mijn huil doet ertoe. En, uh, ja, het, het is een hele, hele belangrijke stap in, de, de binding, in het bindingsproces. Daarbij is er nog een biologisch aspect. Als je het kind laat huilen, dan stijgt het stresshormoon, de cortisolspiegels. Die, uh, die stijgt als een dolle en dat is heel slecht voor de hersenontwikkeling en überhaupt voor de ontwikkeling van het kind en als je het aanraakt en vasthoudt dan maakt het oxytocine aan en dat is goed voor de groeiontwikkeling en ook voor de hersenontwikkeling um, Er zijn hele leuke filmpjes van op YouTube te vinden, Attachment Theory en um, ik denk ook dat wat ik uh, vooral met dit filmpje wil duidelijk maken en waarom ik het wilde maken, is dat vastgehouden worden is eigenlijk geen echte behoefte hier. Of het wordt niet, niet snel erkend als een echte behoefte. Net als eten, drinken, ademhalen. En dat is het voor een baby wel in die eerste maanden. Um, ik merkte dat als ik mijn dochtertje op mij droeg, uh, dan stemde zij zich heel erg af op mij. Van Als ik schrok, schrok zij ook. Maar als zij uh, ergens was schrok, dan keek ze naar mij. En als ze dan voelde dat ik rustig bleef en zo, oh, oké, okay. zou wel goed zijn, werd ze ook rustig. Dus je bent gewoon een soort van spiegel voor haar. En ze luistert naar je ademhaling, ze luistert naar je hartslag. En helemaal als je naar buiten gaat, draag haar dan bij je, lief liefst tegen je aan. Vooral in het begin als ze nog heel klein zijn. Want de wereld kan heel erg intens op ze afkomen als je ze bijvoorbeeld met een gezichtje toe een winkelstraat... Uh, in, in, in, uh, ja, in een kinderwagen bijvoorbeeld met het gezichtje toe naar de, de mensenmassa. Dat kan voor een kind een enorm veel indrukken geven. En als ze dat niet kunnen verwerken met behulp van jou. Dan um, ja, is dat heel overweldigend voor een kind. Dus het is fijn om met het gezichtje naar je toe te, te zitten. En dat allemaal uh, met jouw hartslag en met jouw ademhaling en hoe jij reageert te kunnen verwerken. Van oh, zo gaat dat dus. En... Um, ja, het, het is wel pennen. Uh, maar er bestaan zoveel handige middeltjes. zal ik ook nog een keer een video over maken. Ik heb zelf de Ergo Baby. Dat is een draagzak die je voor kunt dragen, op de rug kunt dragen en op de zij. Nu Sarah 13 maanden is, weegt ze nou, ik geloof, 10 of 12 kilo. En ja, ze is een paar maanden geleden voor het laatst geweeg, geweegd. gewogen. Dus uh, toen was ze 10 kilo. En, ik denk dat ze inmiddels zo 12 is. Dus ik draag haar nu veel op mijn rug. En ze kan inmiddels lopen. En je zult zien dat een kind niet voor altijd aan je lijf geplakt zal blijven. En dat het heel natuurlijk uh, ontwikkelt zij zich. Of hij, of, ik weet niet of je een zoon of een dochter hebt. Maar uh, ze worden er niet extra kleverig van. En mijn dochtertje is ontzettend zelfstandig. En nu ze kan lopen heeft ze ook vaak zoiets van... Uh, Prima, ik red me wel en die loopt het hele huis door. En heel af en toe als ze zich een beetje moe voelt of wat dan ook, dan komt ze weer bij me. En nu geeft ze zelf aan wanneer ze opgetild wil worden. Dan hou ik haar tegen me aan en dan lopen we samen even door het huis. En dan gaan we samen de dingen doen die ik normaal doe. Um, dus dat geeft ze op den duur zelf aan. Maar totdat ze kunnen lopen en kruipen, um, zou ik aanraden om het kind zoveel mogelijk bij je te dragen. En lekker samen te slapen. In het begin leek het mij ook best wel lastig. van oh, Je wordt zo vaak wakker. Maar met borstvoeden was het geweldig handig. Op het laatst lag ik gewoon echt. Ik rolde haar tegen me aan met mijn ogen dicht. en Ik viel soms in slaap terwijl ze aan het voeden was. En ik rolde haar weer weg als ze klaar was. Dus uh, je hoeft niet helemaal op te staan. Jas aan, na het wiegje. Dus dat vond ik heel fijn. En um, ja, voor de rest is het nu gewoon heerlijk. Wakker worden en dat dat dat slaperige kopje zien en zo. Het is heel intiem en het is ontzettend goed voor de binding. Dus ik zou zeggen: doen.